Yo, best kijkers van It's Weekend. Why you? Stupid! Bleh? Wat? Yo, best kijkers van mijn kanaal. Leuk, je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En jongens, nee, dit is geen. Ik ga niet overstappen naar eCraft. Stop! Ik vind Frusky Faction super tof. Maar een goede vriend van mij, Hackability, is live. En ik ga hem snijpen. Hekkie? Hekie? Waar de fuck is hij? Ik heb geen idee. Ja, ik zie hem. Wat? Nee. Hankability! Waar is hij? Hai! Ik wil horen wat hij zegt. Ja? 6 ja. msc, ja. Je, je rug. Ja, je ruurt. spel. Ik heb hoe iemand dacht. <middels> uh, Jesus Christ, oren. What the fuck was de. doe je dit? Niet doen, niet doen, gast, niet doen. Stop, stop! <middels> ik ging zo. Nee, ik doe niks, ik doe niks! Bro, doet fucking, ah! Sorry! Mijn oren, Thiering. Nog steeds? Nee. Ik heb echt een mogel. Ja, ik denk dat geluid en dan om eerder muziek, dan ging, ging ik bij Olaf in een kal zitten. Ja! Ja! Hij is warstok! Ja, ja, ja, ja. Ik ga achteraan! Jij Ja, ik ook. Ik ben Hey! Hey, Hekkie. Wacht, wacht. Ik kom <laughs> Ja, ik ook. <kom>, fuck hem. <laughs> fuck, fuck oh. hem! He, he, he, heb jij een virus? Uh, ja, ja, ik heb heb virus. Oh, hij, hij gaat het kasteel ik op. Hij oh, oh, ik... loopt vast. Ik zit vlak achter hem. Ik heb mijn gappel gedropt en hij is verdwenen. Okay. <laughs> ik weet niet waar bij jullie zijn, maar ik mij niet zijn. Uh, we zijn, uh, uh, ik, ik, ben, ik ben South, zout uh, uh, mine. Rick, waar Kursi. ben je? Zout. Uh, uh, oh uh, my god, ja, oké, okay, uh, ik uh, zie je ook. Nee, maar dit is, r nee, ik wil Joost. Ja, ik, oh, ik ben niet bij Ekkie. zo fox, ze chase me. Nee, nee, iedereen pusht me, Bro, ik wil gewoon Joost stream snipen, oh, wat shit. is dit? Ja, ik ga oh. me van op stream. Kom oh. man. Hey. Oh. Oh. Oh. <laughs> Ik Ze springen allemaal uit de kant, tot de hel! Ze spring al. Oh, de lek. <laughs> hey, <ja>, maar... oh. <laughs> kom, kom bij de ingang. Ik fight hem hier. Wat? <laughs> Rick, je hebt hem bro, je hebt hem. Ja bro, <laughs> mijn één e is echt slecht en ik heb wel last van mijn hand. Je hebt hem, je hebt hem bro. Je hebt hem! Oh god, waarom ben ik zo hard gefaald? Ik, ik verloor jullie gewoon. Ik ben echt, ik heb echt een week weer niet in Minecraft. het is echt heel slecht. Oh sorry. shit! Oh kut! Kijk zie hier, ach oh, kijk oh, ze. Dan, nu komen Ja, nu moeten we allebei de rennen. De ja, ik wacht, ik ga, me, echt, de ik de ga hem echt, ik ga hem maken bovenmaken. Ajo! Pak hem Rick, gewoon ervoor gaan, gaan, gewoon ervoor gaan. Ja. Ja, maar goed! Ja, Bro, zo... ga gewoon! Je wist maar toen je hier aan begon dat je dood ging. Auw. Oh mijn god. Oh ja, je bent dood, ik nou, Ik heb Joost gedaan, top. Hé, hey, ik heb nog een fek. Ik kan gewoon, gewoon gaan insnijden. Uh, nou... Sorry oh. voor het stream snipen. U call for all day ik krijg een Samen met de dth Hij zegt echt nog ja, maar... Proberen we in te blokken nu, als jullie ze weg kunnen houden, misschien. Read my dono! Uh, Oké, okay, ja, sorry voor het... Oh, het was hier van... Sa oh, samen, met oh je was samen aan het schieten uh, Nou sorry voor het schieten Snipen, uh, ook al faalde ik samen. Nou dankjewel voor de donatie in ieder geval, bloedje, wordt gewaardeerd. En hey, hoe maak dan ik? Maar hij is in het bos Het is gewoon dankjewel voor de donatie, kut is dat? Nou, Rick? Rick is weg. Nou oh, oké, okay. nou, tof. In